Welkom terug bij Drupal Jam 2021 live vanuit Studio De Vijf Werelddelen in Rotterdam. Nou, zoals eerder gesproken, de komende twee dagen staan in het teken van Drupal en de Drupal Community. En uh, we gaan nu uh, een uh, talkshow voeren met drie gasten. Uh, aan tafel zit Bert Boerland van Cynetic, Henk Belt van Acquia en Martijn. Hermans van Betterwerk uit Heerlen. Dankjewel. Daar gaan we. <lacht> Bert, ik even met jou te beginnen. Uh, jij bent uh, een oud-gediende in de Drupal community, nu bij uh, Synetic uh, aanbeland. Wat doe je daar? Um, wat ik probeer te doen is uh, leiding geven aan het uh, sales team en het marketing team. Uh, en niet alleen in het team werken, maar ook aan het team werken. Um, Mooie nieuwe klanten proberen binnen te halen via uh, marketing-qualified leads naar sales. En zo uh, naar delivery te brengen zodat ze mooie zaken mogen realiseren voor onze klanten. Ja, en wat voor soort uh, bureau is uh, Cynetic? Um, ik denk dat heel veel agencies op elkaar lijken. Want ze zeggen omdat ze uniek zijn, maar wij, wij zijn anders, wij zijn namelijk uniek. Dus wij zeggen dat niet. Um, ik denk, uh, we zijn een agency van 50 plus personen. die werkt aan, ik zou zeggen, 80% druppelprojecten. Uh, en voor de rest aanpalende technieken. Um, ik denk wel dat het ons wel anders, echt anders maakt, is dat wij een strengths-based culture hebben. En dat is uh, meer dan wat ons bedrijf is dan wat wij doen voor de klanten. Maar dat, dat maakt wel dat wij uniek zijn, vind ik zelf. Uh, maar, ja, ja. Sorry, -based, heel kort nog, strengths-based is graag. een uh, ja. manier um, om mensen in hun kracht te zetten. Dat klinkt afschuwelijk soft en daar ben ik helemaal niet van. Maar je, hebt een aantal, je DNA bevat een aantal zaken waar je goed in bent en minder goed in bent. En door te investeren in waar je goed in bent, maken we betere teams en metere, betere personen. En niet door te zeggen, hier moet je beter in worden, maar door juist te zeggen, dit kan je goed van nature, ga daar meer in doen. En ik denk dat dat, we kunnen het straks er verder over hebben, maar in de agency wereld moet je jezelf gaan uh, uh, uh, meer profiel, Precies meer ja. profiel gaan geven. Voor, zowel voor je klant als voor je medewerkers. En ik denk dat, dat dit een hele goede manier is die voor ons goed werkt. Herkenbaar Martijn? Ja, heel erg. Heel erg. En, um, ja, wij zijn ook een, een agency in het zuiden van het land. Uh, met uh, 23 mensen op dit moment. We hebben ons een aantal jaar geleden opnieuw uitgevonden, een soort van reset. En wat voor ons heel erg belangrijk is, zijn eigenlijk drie kernwaarden. Dat is uh, enthousiasme. Ja, je, moet, uh, uh, je moet zelf ook enthousiast worden van een coole uitdaging die je hebt of van de uitdagingen die je eventueel intern hebt. Een stukje onbevangenheid hoort daarbij. Ja? Uh, geïnteresseerd zijn om avonturen aan te gaan waarvan je nog niet precies weet Waar ze, waar ze nou precies toe leiden. En de derde ontzettend van belang, en ik denk dat, jij het ook, dat, je, dat, dat je dat ook net bedoelt: is vakmanschap. Ja, het, uh, dit, dit vak van web development, van den, het noem maar ook maar op. Het is een discipline die langzaamaan heel erg volwassen aan het worden is. En dat mogen ook, uh, ik vind ook dat we dat mogen uitdragen. Uh, dus wat wij proberen te creëren in ons bedrijf is een groep van vakmensen die zich blijven specialiseren, zodat het product dat je aflevert altijd de beste kwaliteit heeft. Uh, waar en wij achter staan, maar ook uh, nou ja, wij ons, onze portfolio kunnen ontwikkelen en uh, nou ja, et cetera, et cetera. Ja. Ja. Dus, ja. Ja. Henk, heb jij het gevoel dat je dan een vreemde eten erbij bent? Niet? Uh, ja, wel een klein beetje, <laughs> ja. ja, het, ja, maar? ja, ja. het thema van deze tafel is ook enterprise versus Ja, hè? Klopt. ja. Uh, En wat is, uh, wat is heel anders aan Aquia? Ja, Aquia is een bedrijf van het jaar. is het opgericht door uh, ja. Dries uit. vanuit de Drupal ook natuurlijk. Alleen AQDA is ja, op dit moment wel door verschillende takken. De Drupal tak, maar ook de marketing cloud tak die we nu ook uh, altijd doen. Uh, wij werken heel veel samen met de agencies. Uh, ja, ik denk dat het een hele andere manier van, van, van werken is inderdaad. Uh... Ah, is natuurlijk heel uh, belangrijk voor Drupal. Ja. Uh, maar er wordt ook door de community op een bepaalde manier naar gekeken. Uh, heb jij het gevoel ook dat daar een, ja, een bepaald beeld is van AQA? Nou, voor mij persoonlijk niet, want ja, bij Drupal Jam ben ik ook al eerder betrokken geweest en dat vind ik gewoon echt heel erg tof. En heel veel mensen ken ik ook in, in de community, vanuit AQA gezien. Ja, de, de, de, AQA wordt natuurlijk wel gezien als de grote enterprise organisatie uh, waar wel tegen aangekeken wordt. Ja, ja. Uh, Bert? De vraag is wat ik van AQA <laughs> vind. Zeker. Zeker. <laughs> Zeker, hebben we net over gehad. <laughs> ja, ik... Uh... Ik was heel erg vroeger, toen ik uh, met Drupal begon, was ik uh, tegen het vermengen van uh, geld en hobby. Ik vond dat je dat heel veel moest scheiden. Dus je moest echt uh, bijna een software socialist bijna naar uh, hoe ik keek naar software development, of in ieder geval naar Drupal keek naar open en open source. Open source is uh, ja. bij, bij, bij, ja, in essentie een socialistische manier van met uh, kennis omgaan. Maar ik had ongelijk. Oh. <laughs> en dat zeg ik niet zo snel. Uh, ik had ongelijk omdat als je geen geld mengt met software development met, of met open source. En dus letterlijk zijn dit de woorden van Linus Torvalds, de maker van onder andere Git en Linux. It is shit. En dat, dat, dat klinkt wat hard, maar dat meen ik echt. Als je geen geld kan verdienen met software development, met open source software development, dan is het een hobby en dan is het gedoemd te mislukken. Dus ik denk dat het essentieel is dat er geld verdiend wordt met open source. Voor de klanten, voor de gemeenschap, voor de coders. Ja, en uiteindelijk voor, voor ons allemaal. En ik denk dat Acquia zichzelf heeft uitgevonden, want Dries heeft geprobeerd in een landschap waar heel veel partijen al actief waren, een gebied te claimen wat, wat er niet was. Namelijk de system integrator van de agencies bijvoorbeeld, of de hostingpartij voor de agencies. Dat landschap was er niet, Dries heeft dat zelf gemaakt zonder dat hij zijn klanten in de weg ging zitten en zonder dat hij de gemeenschap in de weg ging zitten en ik denk dat Acquia dat heel goed gemaakt heeft. Het is intussen een miljardenbedrijf letterlijk, het is uh, verkocht intussen en ik denk dat dat uh, een poster child is voor heel veel um, bedrijven die in deze sector. Uh, ja, maar als je naar je eigen bedrijven kijkt, um, uh, beter werken en Cinetic, jullie uh, werken wel veel non-profit klanten. Een, uh, geen miljardenbedrijf. Huh? Nee. <laughs> nee, maar ook, ja, nee, maar ook ja, nee. het elke type klant, als je naar portfolio kijkt, uh, dan wijkt dat wel waarschijnlijk af van uh, de, de type klant waar Acquia uh, ja, want werkt. Wij zijn ook klant van Acquia bijvoorbeeld. Dus ja, het ja, blijkt ja. Af. ja. Maar wij hebben ook Sigo als klant, we hebben ook KPN als klant, we hebben ook hele grote klanten die. Durf het te werden, Akkie ook graag als klant zou willen hebben, dus ja. dat is niet bijtend. Nee. Is het wel zo dat in, in, in Nederland uh, die open source vaak in de smaak valt bij een bepaald type klanten, Martijn? Um, ja, voor zover ik er beeld op heb, denk ik wel dat het als overheid, non-profit sector, semi-overheid, uh, dat het dat, uh, dat interesse daar iets groter is. En ik zou zeggen, ik zou durven beweren dat het alleen maar, uh, maar groter kan, dat alleen maar zal stijgen in de toekomst toe. Uh, je merkt uh, toch, je komt niet wat jij wat jouw ervaring daarbij is, maar de ervaring dat, dat, dat organisaties bewust kiezen om wat afstand te nemen van de afhankelijkheid van big tech companies bijvoorbeeld. Uh, het feit dat, uh, uh, dat je de optie hebt om eventueel een zonder vendor login een partner te vinden voor, uh, voor je online strategie. En uh, alles rond, uh, rond veiligheid natuurlijk, maar ook rond data-emancipatie. Als organisatie wil je grip en regie hebben op, uh, op de data die jij genereert. En in dit geval de data die jij genereert met je online presence. Um, uh, dat zijn allemaal aspecten die meer in het volle spreken voor open source. En dan ook nog een keer waar jullie net over hadden: een open source product waar het governance model echt heel erg toekomstvast en heel duurzaam is. Um, kan ik me voorstellen dat het de beweging is die alleen maar, uh, die alleen maar uh, meer interesse wekt, met als voorwaarde. Dat je als droepaal natuurlijk wel mee moet met, uh, uh, met technologische ontwikkelingen. En uh, altijd voldoende antwoord moet kunnen geven op de daadwerkelijke behoeften die grote organisaties hebben. Ja. Ja. Als het gaat om die technologische ontwikkeling, hè? Uh, Henk, is, is, is Acquia dan, is, is dan de grote driver achter uh, Drupal? Ik denk, ik denk dat Acquia een van de grote drivers is. Er zijn veel meer grote drivers achter Drupal. Maar uh, in, de, in, in de markt gezien, als ik kijk naar klanten waar wij mee werken, de grote enterprise, niet alleen maar open, uh, de, de, de overheid, maar ook de grote enterprise uh, klanten die wij hebben, ja, die kiezen ook specifiek voor Drupal omdat ja, het is open source, ze hebben het zelf in de hand, ook het stukje closed source waar ze normaal niet uh, ja, proberen van weg te blijven. Ja, ja dus ja, je maakt eigenlijk dezelfde overwegingen? Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, jij uh, bent, ja, net als zij al zei, oud in de gemeenschap. Uh, dit jaar bestaat Drupal 20 jaar, uh, is dat de reden voor een feestje? Ja, denk ik wel. Of is het is altijd discutabel om te meten hoe oud Drupal is, is het vanaf versie 1.0, is het vanaf de eerste dag dat domein was, dus hoe je het meet is een beetje discutabel. Hoe meet jij? Uh, nou, ik geloof dat op dit moment gewoon wanneer Drupal 1.0 uit was, denk ik, is, uh, is uh, de, de goede maatstaf. En dat is 20 jaar, dit jaar 20 jaar oud. Toen het vijf jaar oud was, had ik dat niet gedacht dat het zo lang zou duren. Of het duurt wel heel lang, maar dat, het, dat we dit zouden meemaken. Ik had. Uh, ja, ik had wel heel lang het gevoel dat het een, een hobbyproject was in die dagen en uh, niet dat het zo groot zou worden. Wanneer zag je het omslaan? Dat je dacht: dit wordt, zei zelf ook, je moet hobby en commercie niet vermengen. er is een omslagmoment gekomen. Ja, ik denk dat een van de eerste omslagpunten was toen uh, dat ik althans meemaakte uh, dat Bright, dat was een Amerikaans bedrijf, Canadees bedrijf moet ik zeggen, was het eerste bedrijf dat gewoon 10, 20 mensen in dienst had om uh, druppeldiensten te leveren aan Mozilla en Howard Dean. Dat was een presidentskandidaat destijds en aan de NATO. En toen dacht ik, als de NATO dit gebruikt, dan is misschien is dat iets groter dan mijn hobbykamer is uh, en, en Dries een hobbykamer. En in het tweede moment dat er was, is dat Dries koos om Akje als bedrijf te gaan oprichten en niet bij een bank dienst te gaan, waar hij ook had kunnen werken, mm -hmm. of een andere punt. En dat maakte eigenlijk dat vind ik dat druppel vrij werd van de, van de zolderkamer en uh, nou, als dit een enterprise uh, boardroom zou zijn, hier zou landen. Dat vond ik, wel, uh, ja, vond ik wel een mooie moment. Martijn, jullie hebben natuurlijk ook op een gegeven moment gekozen voor uh, Drupal Jullie hebben drie jaar geleden een groeistrategie uitgezet. Mm -hmm. um, uh, wanneer dacht jij van nou dit is een, uh, een pilaar waarop wij kunnen verder bouwen? Ja, die keuze ja. hebben wij al, we gaan iets verder terug dan drie jaar. Uh, die keuze hebben wij in 2007 gemaakt. En uh, ja, bijvoorbeeld governance model, heel erg van belang. Uh, is de governance goed geregeld? Uh, en uh, wat ons, uh, nou maar goed, ik, ik, ik, ik, ik preek in eigen parochie, maar uh, wat wij natuurlijk heel erg aantrekkelijk vonden, was dat Drupal veel meer een framework is dan een content management systeem. Uh, en je had WordPress, was toen nog een blog, dan, uh, en vervolgens had je. Joomla en ik was vergeten wat de voorganger was, maar dat was Mambo, eh, het was zo grappig, dat, maar goed, whatever. Um, eh, nou goed, en daar zagen we allemaal wat er gebeurde rond die governance en die afsplitsing en, en hoe, snel, uh, hoe snel die community en daarmee ook het product aan kwaliteit verloor op het moment dat er, uh, dat er chaos en, en, uh, en problemen ontstaan in de community. Uh, en het fijne met, uh, met Rupal, framework, maar we kunnen ook aan de voorkant UX, kunnen we doen en laten wat we willen. En uh, je kunt complexere projecten aangaan. Hè. We waren toen nog een, klein, nog, nog een kleiner bureau dan dit uh, en, dat, dat, uh, en dat past nog steeds heel erg bij ons. Um, uh, terwijl we elk jaar eigenlijk weer steeds nauwlettend in de gaten houden. Oké, okay, wat zijn de toekomstige ontwikkelingen van Rupal, uh, de kwaliteit van de community en de kwaliteit van het bedrijfsmodel en het feit, die aspecten van professionaliteit. En, de, en durven te beweren dat Drupal ook gewoon een commercieel product mag zijn. Hè, los van dat de community eh, altijd, eh, zeg maar, gebaseerd zijn op kennis delen en, en open standaard en open uh, dingen. Uh, maar het is gewoon een commercieel product uh, met hoogwaardige kwaliteit. En uh, Dat waren dus voor ons en zijn nog steeds de redenen om, uh, om uh, voor Drupal te kiezen en te blijven werken ja. Drupal. Henk, jij werkt met, uh, ja ik ben natuurlijk voor heel veel enterprise uh, klanten. Hoe, uh, hoe voelt de verhouding met, uh, met de community? Hoe, uh, hoe, hoe wordt de brug daartussen geslagen tussen uh, ja, die grote commerciële multinationals ja. waar je voor werkt en uh, tegelijkertijd al die tienduizenden developers die uh, ergens verspreid over de wereld zitten? Ja, ik denk dat de grote enterprise uh, bedrijf Drubal gebruiken zoals het is, maar ook uiteraard daar dingen aan toevoegen. Ik weet dat één of twee van die grote klanten ook weer dingen teruggeven aan de community. Uh, maar zij zien het niet zo meer, niet zo, volgens mij niet zozeer als een community. Ze zien het veel meer als product wat zij kunnen gebruiken, waar zij graag mee werken. En ze weten echt wat er de community achter zit. Maar ze, wat ik zeg, ze zien het veel meer als product. Ja, maakt dat uit, die intentie? Ik denk het niet. Nee, wat Bert net zegt, uh, Drupal is een heel gaaf open-source uh, open community die erachter zit. En um, ja, ik denk, uh, ja, er moet ook geld verdiend worden om dat te blijven behouden, wat jij net zegt. Ja, ja. Uh, ik denk dat wij even overgaan naar uh, een video. Um, ik ben ooit begonnen met een universitaire studie Theologie. En um, dan wil ik dus toch gaan preken. Uh, dus dat ga ik vandaag doen. Uh, dan weet je dat vast. Jullie zitten hier nu toch, je kunt niet meer weg. Uh, je zult ermee moeten doen. Maar uiteindelijk is dit waar het in open source om gaat. Wij geven allemaal onze kennis en onze kunde. En wij gaan ervan uit dat er dan ook wat terugkomt. Of je dat nou karma noemt, of dat je nou verwijst naar Lucas of naar iets anders, dat maakt me echt helemaal geen klap uit. Dat is uiteindelijk waar het toe gaat. Alleen is er in de economie zoiets als de tragedy of the commons. Voor degenen die niet weten wat het is. Um, in het Nederlands is het de tragiek van de meent. De meent is de gemeenschappelijke wei die van iedereen is. En iedereen heeft zijn eigen schapen. En die schapen die, die laat je grazen op die wei. En alle winst van die schapen die gaat naar jou. En met die winst, met, die, met wat er afkomt aan, aan wol en melk en allerlei andere dingen... kun je meer schapen kopen. En wat doet dus iedereen langzamerhand in de, in, volgens de tragiek van de meent? Iedereen gaat meer scha schapen op die wei laten grazen. En je krijgt overbegrazing. Want iedereen doet wat goed is voor hemzelf en gaat daardoor iedere keer weer een schaap erbij zetten... waardoor je steeds meer schapen krijgt. Het grappige is dat in de open source we heel vaak last hebben van eigenlijk een soort omgekeerde tragiek van de meent. Want waar hebben we last van? We hebben er allemaal last van dat uh, we stiekem misschien wel een beetje te veel hippies zijn. De, waar, waar we last van hebben is dat, we, dat geld verdienen niet altijd ons eerste doel is. En, en voor onszelf en de groei van onze bedrijf zorgen. Maar dat we bezig zijn met wat is het beste voor de community. En wat is het beste voor iedereen. We zijn de hele dag die wij aan het verzorgen en groter aan het maken. Met z'n allen. En ik heb daar zelf heel lang aan mee gedaan. Dat zal ik jullie zo meteen laten zien. En, maar zonder aan onszelf te denken. En daarmee doen we niet alleen onszelf tekort. En toen ging ik nadenken over wat is nou de economie van open source. Wat zou dit nou moeten zijn? En hoe zou dit nou op zo'n manier kunnen... dat we ook daadwerkelijk die community als geheel vooruit kunnen brengen... harder dan dat we nu doen? Want het is leuk dat we allemaal gratis onze kennis erin stoppen. Maar misschien moet, misschien moet dat anders. Nou, de economie, dan begin je natuurlijk bij Adam Smith. En als je bij Adam Smith komt, dan zegt, die zegt... even heel vrij vertaald, want hij zegt nog veel meer... en heeft een heel mensbeeld bij en zo, waar ik even allemaal lekker niet op in ga. Uh, maar ieder individu doet wat het beste is voor hemzelf... En dat is daarmee ook, dat leidt tot een optimale situatie. Nou, wat is het beste voor mijzelf? Dat is een wordpress op het begin, niet open source maken. Dat is een verkopen, dan word ik namelijk veel rijker. Dus dat zou betekenen stoppen met open source. Nou, ik sta hier, dus die keuze heb ik niet gemaakt. Waarom niet? Omdat vanwege die tragiek van de comments... Adam Smith had het namelijk fout. Want als we dat allemaal zouden doen, dan schieten we er geen klap mee op. Gelukkig was er ook nog een andere man die daar veel slimmere dingen over heeft gezegd. Nou, zo kennen jullie hem niet, maar zo als John Nash in A Beautiful Mind kennen jullie hem waarschijnlijk wel. En dit is de, het, de belangrijkste zin die hij zegt. Everyone has to do what's best for him or her and the group. Dus je moet om dit te laten groeien, om dit goed te laten, goed gaan laten werken... moet je binnen je bedrijf op zoek naar wat, wat we noemen Nash Equilibrium. Je moet twee even belangrijke doelen voorop stellen. Namelijk A, de groei van het open source project. En of dat nou Drupal is of WordPress, dat maakt eigenlijk niet eens heel veel uit, denk ik. Want uiteindelijk hebben we allemaal voordeel bij elkaar. Maar je moet ook absoluut gewoon geld verdienen en groeien. En toen ik dat bedacht, toen dacht ik, oké, okay, dan moet ik dus geld gaan verdienen. Ja, geld verdienen met uh, open source. Het uh, sluit goed aan op waar we het net over hadden, Bert. De tragedie van de Meint was dit uh, video uit uh, 2013 van een Drupal Jam editie destijds. We praten zo verder over de business en hoe de bureau-eigenaren tegen de markt aankijken. Maar eerst gaan we even naar Jean Paul met een vraag van de kijkers. Hm. Ja, net heeft... de, de hotline van Pettop. Uh, en uh, een van de vragen die uh, gesteld is. Het gaat over de slogan van Dries eigenlijk, die zegt... They are not mutually exclusive. Is dat ook het geval uh, voor een toolmaker, voor de enterprise en voor een NGO? Dus uh, sluit aan bij de vraag uh, van net. Terug naar jou, patrice. Ja, wie kan de antwoord op geven? Ja, Dries' slogan is letterlijk, they're not mutually exclusive. En dat zegt hij altijd en is af en toe vervelend omdat hij heel weinig keuzes daardoor lijkt te maken. Maar hij is ook echt van mening dat je het, het een win-win een, een is. -win. En ik denk serieus dat een NGO die doet content management op eenzelfde manier als een, als een enterprise en hun belangen zijn hetzelfde. Misschien is het ideale belang erachter anders, geld maken versus goed, goed doen voor de wereld. Maar primair zijn het doelen hetzelfde. Dus ik denk dat de NGO erbij gebaat is dat een, een enterprise investeert, zoals Pfizer van, van, van Acquia, in het product want zij hergebruiken die code. Dus uh, ik, ik vind serieus dat het een en is en dat zowel de enterprise als een NGO of een not for profit er goed aan doet druppel te gebruiken. Dat is onder meer, maar dat is WC1 te praat hier. Mm -hmm. En twee, uh, bewust van te zijn dat, dat ze echt van elkaars kracht kunnen gebruik maken. Ook al, ook al zou Shell en Greenpeace, wat ook een druppel druppelgebruiker is, misschien elkaar af en toe een beetje bijt. Het is gewoon zo dat Pfizer en Johnson en Johnson allebei Drupal gebruiken bijvoorbeeld volgens mij gebruiken drie, drie van de vijf grote ja ja ja ja met als mede uh, ja, overweging om uh, eigenlijk elkaars uh, innovatie uh, ja, toe te passen ja dat, dat, dat denk ik wel Ka ja. <laughs> kan ik kan er niet heel veel over zeggen maar ja, we, ja. dat denk ik wel ja, ja zit ja. hier niet aan tafel maar goed maar ja. als, als je ja. het een beetje in kan vullen ja. ja dus dat is eigenlijk wel een bijzondere situatie ja klopt. ja ja. Even over de markt hè, van dit moment. Uh, wat zien jullie, uh, even, even breed beginnen, wat zien jullie als belangrijkste trends en ontwikkelingen op dit moment? Zeker ook uh, met die anderhalf jaar COVID achter de rug, heeft dat versnelling voor digitalisering gezorgd, bijvoorbeeld? Uh, zijn dingen juist uh, langzamer gaan? Zijn er andere accenten gelegd? Martijn? Nou ja, wat wij hebben gezien is wel een uh, stukje versnelling. Ik denk de eerste, eerste twee maanden van COVID moesten moest alle organisaties even op de speed komen. Maar daarna waren er bijvoorbeeld uitvragen of interne agenda's om, om een nieuwe, zeg maar, vernieuwingen toe te passen. Die werden eigenlijk versneld, want mensen konden effectiever werken. Ik denk dat we dat, dat we dat wel hebben gezien. Dat je een stuk van versnelling gaat. En nog los van het feit dat heel veel organisaties werden geconfronteerd dat een deel van de digitalisering, op afstand werken, niet langer een nice to have was, maar een need to have. En alleen al die vraag eh, draagt bij aan, aan het, het verhogen van je digitale maturiteit. Eh, eh, misschien iets minder dan, eh, gerelateerd aan je enterprise-site, maar dat ja, helpt in brede zin natuurlijk wel. Een stukje slagkracht die groter werd, zodat er meer effectieve gewerkt kon worden. En, en geconfronteerd worden met een, een nieuwe werkelijkheid en dat proberen te projecteren op je, op je digitale strategie. Ja, zo'n pandemie is heel uh, uh, vervelend. Dat is wel statement misschien. Maar uh, heeft ook ja, onverwachte positieve kanten. Uh, zie jij dat ook, een soort van acceleratie Henk? Ja, zeker. Ja? Ja, zeker. Um, ja, we gaan ook een hele andere projecten doen met klanten. Uh, Drupal, ja, als CMS-systeem waar het eigenlijk voor, voor, van origine voor is. Het wordt nu ook gebruikt voor andere dingen. Dus ja, dit, dit, ja het gaat veel sneller. Ja, absoluut. Ja. ja, jij ook? Ja, er twee, je, even generiek als trends. Ik denk twee grotere trends zijn. Dat content in context is een, een hele grote. Dat betekent, hè, we hebben, Drupal heeft een bak met content en wat ga je ermee doen? Dat is niet afhankelijk van wie die pagina bezoekt, maar wie die persoon is. De context is de persoon, niet de pagina of de site. Het is meer van ontvangen naar zendige, van zenden naar ont, ont, minder van naar gegaan, meer naar ontvangen. Ja. Um, dus dat is denk ik dat is de eerste. Uh, dat, dat werd net op de bank ook als uh, DXP-achtige uh, iets genoemd. En ik denk dat het tweede is um, is dat druppel heeft heel lang een slogan gehad, Kedding of the Island. He, we moesten meer andere tools roteren uh, dan onze eigen, maar volgens mij is het eentje groter geworden. Het is niet Kedding of the Island, het is zorg dat je een continent wordt. Uh, dus Drupal is nu een deel van een landschap geworden van elk bedrijf, durf ik te zeggen, of van elk bedrijf zou ik moeten zijn. Maar daarnaast zijn heel veel andere tools voor, erbij gekomen. Uh, een uh, Mautic als open source tool, uh, maar ook closed source tools als, als uh, uh, een Salesforce. En, en, en het is gegeven dat, dat Drupal. vroeger was het een hamer waarmee je elk probleem kon aanpakken, want elk probleem was een spijker. En toen het bleek dat het niet de waarheid was dat sommige spijkers eruit zagen als een schroef. omdat ze rond waren en een draaivorm hadden. Dat agencies die alleen met Drupal hadden missloegen, letterlijk. En ik denk dat elke agency nu wel bewust is dat het landschap veranderd is. en dat Drupal daar een hele goede plaats in heeft, maar niet meer exclusief is. En dat we meer gaan doen dan alleen dat. Is dat een bedreiging voor de toekomst van Drupal? Martijn? Eh, wel als Drupal niet eh, goed weet mee te gaan met die beweging. Ja, absoluut. Ja, kijk, eh, eh, los van of je als eh, enterprise of NGO wel of niet doelbewust kiest voor open source, je wil gewoon het beste product dat, eh, eh, dat, eh, dat een antwoord geeft op de vraag die je hebt. En, uh, en wat jij zegt, uh, ja, tegenwoordig is het al lang niet meer dat je een content management systeem oplevert. Je levert een soort van technische hub op die communiceert met allemaal aparte systemen uh, waarin content wordt uitgeserveerd naar verschillende kanalen. Um, uh, en waarin je ook nog een keer uh, je hele organisatie aan de achterkant daarop moet ingericht hebben. Dus uh, het is veel, wordt veel meer een soort van technische faciliteit, als onderdeel van het hele landschap van een uh, van een uh, organisatie. Um, uh, nog los van, nog los, en soms bij je uh, als agency ontwikkel je veel meer een interface, een data interface, dan dat je puur een content management systeem aanlevert. En, uh, en is, uh, de corporate site is vooral een luik van weet ik wat van data die uit wat van systemen uh, en, en richt je een proces in. Um, dus die meer hybride functie die, uh, um, waarin wij moeten voorzien, ja, dat, dat, uh, dat, kan, dat kan nu al niet en het gaat in de toekomst nog minder met een content management systeem. Ja. Uh, uh, uh, soms is het een proces management systeem, soms is het een context management systeem. Um, uh, dus dat, en dat is, dan, dat is dan langs je laat ik zeggen, de verticale as en langs je horizontale as kan insight enorm gelaagd zijn uh, voor verschillende doelgroepen met uh, informatiedensiteit op verschillende lagen. Uh, en dat is echt een hele interessante ontwikkeling. Uh, nog los van het feit dat, dat uh, Google de bezoekers zo lang mogelijk van je site willen afhouden. Uh, en, en dat gebruikers uh, op andere manieren um, uh, aansturen. Het voice, nou ja, noem maar allemaal op. Ja, dat zijn echt heel interessante ontwikkelingen. En, um, en omdat, uh, omdat Drupal nog vaak genoeg wordt gekozen vanwege zijn kwaliteit, wordt het straks ook eventueel afgerekend als ze niet meer aan die kwaliteit kan voldoen. Dus eigenlijk heb je het ook over de DXP dan, of niet? Ja, ja. ja. ja. Is dat ook iets wat binnen uh, Acquia uh, evangelisch uitgedragen wordt? Ja, zeker, zeker. Ja, dat is wel heel erg sterk op dit moment. Er uh, is dus een splitsing tussen, meer tussen de Drupal kant en ook de, de Marketing, Cloud, uh, Marketing Cloud kant, zoals wij het noemen. Je noemde het net al, Motik, is uh, ja, Campaign Studio en ja CDP. En er komen steeds meer producten bij. We hebben net nog een andere bedrijf overgenomen. Voor, uh, de, uh, Widen, hè? Widen hebben we overgenomen. Ja. Dus dat... Die, dat ons palet van producten wordt steeds breder. We zijn heel druk bezig met het allemaal te integreren. En dat is precies ook de reden waarom Acuina heel druk mee is. Ja, klopt. Ja, want hoe zit jij dan aan tafel bij, uh, bij klanten? Je gaat ergens naar het buitenland, wordt uh, ja. ingevlogen met een uh, commissie. Ja, klopt. Ja, toevallig binnenkort moet ik nog weg. Uh, ja, dat is een hele grote uh, online retail in, in het Midden-Oosten. En uh, ja, daar zien we nu ook een, de, over die stroomversnelling uh, ja, met de COVID. Dat zien we daar ook. Ja, dat, dat moeten we echt alles wel bijzetten om, uh, om dat allemaal goed te krijgen met hun. Ja. Ja. Ja. en Voor jullie zelf, hè? Uh, anderhalf jaar uh, hebben we in, in de COVID-tijd uh, gezeten. Ja. Dat lijkt er nu eventjes, uh, even op, op te klaren. Je weet niet hoe lang het duurt, maar laten mm -hmm. we optimistisch zijn. Uh, hoe, wat heeft het met jullie, met jullie gedaan zelf en met de manier waarop jullie werkten? Uh, niet zoveel? Of, nee, uh, voor mij nee? niet. Nee. Was het een uh, soms een zegen? Ook. Uh, kijk, uh, de, ja, als ik even van ons mag spreken, kijk de eerste week schrik je natuurlijk uh, want je weet niet wat er allemaal op je afkomt. En dan vervolgens ga je in de do-modus om uh, iedereen in staat te stellen, om uh, uh, iedereen, en maar ook je ja, als team afzonderlijk, om te kunnen blijven functioneren zoals het gaat. Maar dat ging eigenlijk verbazend gemakkelijk en comfortabel, vond ja, ik. Ja. Kijk, is dat natuurlijk wel lastiger voor de mensen die bij, uh, die bij je starten dan. Hè? Daar, daar moet je echt even wat, uh, wat extra aandacht voor geven, ja. want die kunnen zich heel snel verloren voelen. Uh, en terecht natuurlijk ook, want uh, ja, je, de mensen kwamen hun apparatuur halen, hun notebook. en vanaf dan gingen ze weer thuis zitten. De eerste Je zag je nog meer. Ja, maar, uh, om, <laughs> ja, ja, dus, ja. En zo wil je natuurlijk niet beginnen bij je bij, uh, uh, uh, nieuwe team, bij je nieuwe werkgever. Uh, maar dat is een kwestie van daar oog voor hebben en daar aandacht aan besteden. Ja. En voor de rest uh, werken met, met opdrachtgevers. Nou ja, we zitten in het zuiden van het land, maar we hebben bepaalde nieuwe klanten in die periode. Die hebben nog nauwelijks gezien, dus dat werkt hartstikke prima. Ja. Uh, zolang je daar maar op ingericht bent en iedereen heeft begrip voor de situatie. Nou, Jij bent? Ik zo grappig zegt: ik ben geonboord uh, ge in uh, covid-tijden. Dus het offline deel van, van Synetic heb ik nooit meegemaakt. Uh, dus het gewoon... Uh, uh, de school of nou ja, de cultuur van hoe het op kantoor is. Dus ken ik alleen maar van overlevering, dat is best wel grappig. <lacht> dus dat zit dan, dat is dan deels in mijn geland. Je dus hebt geen halen straks. Ja, dat gaan we allemaal meer dan inhalen. Ja. De anderhalve meter samenleving gaan we uh, hopelijk uh, naar de geschiedenis schrijven. Um, dus dat deel is veranderd, dat geeft heel veel mogelijkheden. Uh, ik, ik ben voor mezelf uh, veel meer gaan lopen, veel gezonder bezig geweest, ga fietsen naar kantoor. Uh, we hebben een medewerker in Groningen gehad en we hebben een medewerker in Zeeland gekregen op de vorige druppeltje. Dus uh, ja, elke crisis heeft een gouden randje, die moet je opzoeken. Dat doen onze klanten, dat doen wij met onze klanten en dat moet je ook met je personeel en jezelf doen. En uh, ik vind dat het mooiste wat er is. Ja, er is, gebeuren vervelende dingen en we gaan het, we gaan het zo om. Dat er iets leuks uitkomt. komt. Ga even naar de, een video kijken met een, een terugblik uit uh, 2018 van een uh, Drupal jam. Ik denk Daniel Gabler van Picnic. Why is actually nobody shopping for food online? While everybody is shopping voor non-food items, like electronics, like books, like fashion, online. So everybody of us is buying books, usually 50-60% of the retail for books is online. For electronics, it's even more, for fashion, it's 30%. But if you look to if uh, if you look to, um, if you look look to to food, then just 1% or 2% of a pretty big market is online. So everybody, when we thought about this, everybody was saying, well, this is not an interesting market. Why do you look into this? Because there's just a very small part online. But from 1% or 2% online, what we saw is, an opportunity to move 98% of the market into the online world. But the question that we asked is why is nobody shopping online? And we identified three main reasons. First one is, it has been pretty expensive. And expensive means you had to pay for delivery fees, you had higher prices online, you had all kind of hidden costs. Nobody likes this. Have we seen this earlier? We have. In fashion, we have seen the same trend until 2005 you had to pay for delivery you had to pay for the return nobody was doing fashion online then zalando and zappos and other companies came and said well we just make it for free we just improve our business we improve our logistics and then we actually deliver for free and that broke up the entire fashion industry and we thought well we can do something similar also for food but there's more and the second one is nobody wants to wait if you order something If you order books or if you order electronics, then it's okay if somebody tells you, well, we deliver in the morning or in the afternoon. But if you order for food, it's not good enough if somebody tells you, we deliver between uh, four and eight. Because maybe you can use the food for dinner or not. So this is just not good enough. And the third reason is, shopping has been pretty cumbersome. And cumbersome means in the way as the, kind of the shopping interfaces have been designed, is in a way as you do shopping for two or three items what you do for electronics and for books. You buy an iPad and an iPad charger. Or you buy a, a few trousers and then you just return, you buy five trousers, you return four and you take one. But if you buy food, you buy actually 30 products, 40 products. It's a complete different ballgame. So these three things led to a pretty simple situation. Just one and a half percent in Netherlands has been, of the food business, has been online. So, 40 billion dollar industry, 1,5% online. En we dachten dat er een kans is. En an we gingen into this. Ja, dat was Daniel Gayler eh, op de Drupal Jam 2018. De technische man van thuisbezorgd supermarkt Picnic. Eh, we hebben nog een kijk kijkersvraag, als het goed is. Eh, Jean-Paul. Yes. Hij staat groot gloeiend. Eh, <laughs> en, en er komt een mooie vraag uit, uit de hotline van Bert. En een van de vragen was, als je de Kopenhagen gaat, dan ga je vijf jaar vooruit in de tijd. Uh, Denemarken heeft de blijste mensen uh, en is toch steeds een gidsland voor de wereld. Welke tool in de Enterprise heeft nu de blijste gebruiker? En loopt vijf jaar voor op Drupal? Of is dat Drupal zelf? Terug naar Matthijs. Nou, um, loopt Drupal voor? Of is er een andere voorloper die... Uh... Waarvan we moeten bekennen hier aan tafel dat die uh, bestaat. Ja, ik vind een hele goede vraag. Um, ik denk niet dat er een tool vijf jaar voorloopt, Maar ik denk wel dat er sites zijn die vijf jaar voorlopen op wat wij doen. Je zei zelf op Google wil heel graag haar gebruikers zo lang mogelijk mm -hmm. binden. Hè? Dus die heel veel van de semantische informatie die wij vanuit de sites geven aan Google. Gaat Google gebruiken om de gebruikers zo lang mogelijk data te houden. Dus als je niet concurreert met Google doe je niet goed. Maar in a way is Google wel waar wij als gemeenschap naar zouden moeten kijken. Hetzelfde als naar Facebook, waar het niet dat die wat BGP-issues hebben gehad, dus laten die... Uh, <lacht> maar in a way, en ik geloof dat dat een luxe positie is, zijn dat wel dingen die vijf jaar voorlopen, waar Drupal nu is. Facebook is niet erg om te zeggen dat hij beter doet dan Drupal. En ik denk dat het ook niet zo heel erg is als Google of Bol, of zelfs uh, uh, uh, de Picnic uh, voorloopt op waar wij als gemeenschap graag onze diensten zouden aanleveren. Dus ik, ik denk niet dat er een tool is die vijf jaar voorloopt op ons. Maar als er een Kopenhagen bestaat waar blijere mensen zijn, dan... Uh, nou, op Facebook zitten ze niet, dat weet ik vrij zeker. Maar op bol.com kopen ze wel, denk ik. Ja, ja dus uh, wat dat betreft zijn er peers, waar weg op gekeken wordt. Uh, er wordt ook al gezegd van die uh, open source community, die heeft natuurlijk enorme ontwikkelkracht. Er zijn vreselijk veel mensen die daaraan bijdragen. Uh, maar tegelijkertijd uh, zit er ook een soort van uh, natuurlijke rem in. Uh, en de vraag is of uh, in een omgeving die steeds sneller veranderingen uh, vereist... Hè? of, uh, of zo'n open source community zonder uh, een hiërarchie uh, dat, dat bij kan houden. Uh, hoe kijken jullie daar tegenaan? Hey? Ik denk dat met Drupal 8 al een hele goede stap is gezet... Uh, naar Drupal 7 uh, qua, qua technologie. Uh, en ik denk dat daardoor Drupal ook best wel nog meer kan met, uh, met wat er allemaal gaat komen. Maar goed, het ligt ook aan de community, maar ook weer aan de bedrijven die weer terugleveren aan, de aan, aan, aan het product zelf. En ja, ik denk, ja, ik denk dat het wel redelijk goed zit. Hoor. Ja, is het ja, tempo erin. Ja. Wat, ik, wat, wat ik wel interessant vind, is um, wanneer, hoe zal ik het zeggen, de toegankelijkheid van AI, Artificial Intelligence, uh, voor, zeg uh, maar, um, de toegankelijkheid voor, laat ik zeggen, een content management systeem, hè? dus wanneer het moment er is dat het content management systeem zelf slimmer gaat worden. Hè? Jij, jij maakt een beetje de verlegging met Google. Um, uh, dat, het, dat, het, dat het evolueert naar minder management en meer slim gebaseerd op AI. En als je concurreert concurreren met uh, andere tools, bijvoorbeeld zoals marketing automation-achtige tools, die ook uh, steeds sterker CMS-achtige functionaliteit hebben. Um, uh, uh, zo, denk ik, ik heb geen idee hoor, maar denk ik dat je daar op een gegeven moment een antwoord gaat hebben. En dan, hè, als, als zich dat gaat aandienen, eh, dat, dat vraagt een hele andere ontwikkelcapaciteit. Dat is een wat complexer vraagstuk dan eh, met, met, met alle respect het ontwikkelen van bepaalde modules of het sterker maken van je core. Eh, en daar heb je andere rekenkrachten, een hele andere complexiteit. Dus als we die kant uitgaan. Dan zou dat wel eens een, een, een, hoe zal ik het zeggen, in ieder geval een uitdaging zijn voor, uh, voor je community. Heeft de community dat in zich om bijvoorbeeld die kant op te gaan die uh, Martijn nu wijst? Ik hoop het absoluut niet. Iets wat, uh, ik bedoel, ben het helemaal eens dat het moet voor de klant. Ik hoop vooral niet dat Drupal dat gaat doen. Dat is wat Drupal vroeger zou doen. Oh blockchain, nou moeten we blockchain hebben. Ja. Of uh, oh de... Ik geloof niet dat een klant gebaat is met één oplossing waar alles in zit zoals de monoliet zoals we hem vroeger hadden. Maar we gaan naar een landschap wat veel diverser is en het zou veel gaver zijn als Drupal een content management systeem is. En dat er een systeem is, een service daarnaast, wat we hip microservices zouden kunnen noemen, waar intelligentie in zit om te kijken wat een gebruiker wil of uh, uh, te voorspellen wat een uh, in persona's indelen, uh, uh, wat een gebruiker zou moeten willen vanuit de push push-gedachte. Ge, ge, gedacht. En ik hoop niet dat het ooit in Drupal core komt. Ik hoop dat er By nature is dat ook een veel meer iets wat in Python gebeurt. Een hele andere, hele andere landschap. Veel meer vanuit de academische hoek gedaan wordt. En ik zou veel gaver vinden als Drupal daar als beste systeem mee kan integreren. Om de beste experience aan de gebruiker te geven. En niet zelf gaan uitvinden. Dat, maar dan, uh, als ik even mag, Bert, dan, nee. dan dan dat bevestigt eigenlijk het beeld wat je net aangaf. Dat Drupal veel meer een soort van context management systeem gaat worden. Dan een content management systeem blijft. Ja, ik zou dat in een toekomst vinden waar, uh, waar we... Niet een nieuwe bol.com kunnen bouwen, maar wel een experience kunnen bouwen voor onze klanten die daar heel dicht op na aan gelegen is. En dat mm. kunnen we niet meer door alleen druppel neer te zetten en, en wat slimmigheid te doen. Uh, daar moeten we echt nou, daar moeten we een breder landschap neerzetten dan, dan één open source tool. En ik hoop dat, dus om terug te komen, ik hoop niet dat Drupal ooit een AI module gaat hebben. En als we een tips aan de slager kunnen oplichten bij AQA, ja, Henk, wordt daar achter de schermen bij jullie aan gewerkt? Volgt? Ja, dat zou ik ook kunnen zeggen, ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. En ja. niet binnen Drupal, toch? Nee? Niet binnen Drupal? Nee, nee, nee. nee. Binnen AQA. Ja, ja. Nee, ja. Dus ja, maar dat is precies besieks. eigenlijk de manier waar jij zegt. Ja. Dus het is, het is Drupal als, als ja, context management systeem met allerlei producten of allerlei oplossingen die daar weer aan vastzitten. En dat zie je ook bij andere grote klanten gebeuren. En ook bij concurrenten op het Enterprise gebied, die doen het ook, die proberen daar nu ook allemaal die kant op te gaan. Ja. Dus ja, het, het gebeurt wel nu. Ja, absoluut. Ja. En het, is dat noodzakelijk voor um, ja, het bijblijven bij de, uh, de red race van de toekomst dan? Ja, nou, de, de stroomversnelling waar we in zijn gekomen nu, denk ik. Ja, ja. Um, we, we hebben het natuurlijk over die 20 jaar gehad, we hebben het over de nieuwe trends en ontwikkelingen gehad, de DXP. Um, als je nu kijkt naar uh, uh, Drupal op de arbeidsmarkten. Want het, uh, toen net uh, uh, het gesprek op de bank er ook over, over de war voor talent. Uh, hoe hou je Drupal uh, sexy en aantrekkelijk voor het, uh, het jonge talent dat uh, aanstormt? Uh, mijn ervaring is dat het alles behalve sexy is, dat roept wel. Oh, um, is dat goed? Nee, dus dat is niet goed. <laughs> dus, uh, uh, dus je probeert te mikken op de jonge talenten die er bewust voor kiezen. Die er bewust voor kiezen om bijvoorbeeld in webdevelopment te gaan en uh, geen andere, geen andere domeinen. Daar moet je op mikken. Uh, en het is lastig om, om uh, jonge talenten die bijvoorbeeld kiezen voor domotica of AI, om die proberen binnen te halen. Dat is gewoon wat lastiger. Dus, dus je moet een heel onderscheidend profiel hebben, uh, zodat je heel, ja, heel gefocust op, op die talenten die, die dat een interessant vakgebied vinden of die er al heel bewust voor hebben gekozen. Heeft dat heel erg met cultuur te maken, wat je uh, als bedrijf uh, qua omgeving te bieden hebt? Dat type uh, mensen? Ik denk wel om terug te komen, druppel is niet sexy, verre van. Uh, bedoel, ik ben ooit met Druppel begonnen omdat ik het echt gaaf en dingen kon die ik anders niet had kunnen doen. Dat, die tijd is voorbij. Uh, Druppel is een legacy systeem. Het is 22 jaar oud. Uh, van de vorige eeuw durf ik bijna daarmee te zeggen, afhankelijk van je startdatum. Hier. Hmm. En dus daar ga je geen uh, mensen mee winnen die intussen jonger zijn dan Druppel zelf is om bij ons te komen werken. Dat is wel een schone uitdaging om wel te doen. Ja, want wat moet dat dan? Uh, ik denk je nou, vroeg... vrachtwagenchauffeurs bijna. Ja, nou die schijnen ook, uh, schijnen ook dat tekort je, aan he? te hebben. Um, vroeger zeiden ook, kom voor de code, stay voor de community. Ik denk dat uh, de, de kracht van Drupal is a, absoluut omgekeerd. Dus mensen met de code laten werken en zeggen, goh, kijk eens wat gaaf. Dan zijn ze eerder geneigd naar symphony platformen of naar iets te kijken wat, wat beter is voor, voor je ontwikkeling. In all honesty. Er wordt er al gevraagd over de leercurve, hè? Ja, ja, die is... Uh, nee, ja, goed. Maar als je mensen laat komen voor de gemeenschap en dan naar de code laat kijken om, om gewoon te zeggen, ja, dat is best wel oké, okay, code, hier kunnen we wel mee doen en die kan ik beter maken. Dat zou mooier zijn dan dat ze... Uh, uh, ja, want de, alleen die, sec, die code is niet sexy genoeg om mensen te werven. Nee. En dat is dat uh, is given. Nee. Maar voor developers is het soms aantrekkelijk om iets nieuws te beginnen. Niet meer dan ja, alleen maar. Te... Alleen ja. maar zelfs. Ja. Dus, ja. Um, dus dus is het heel fijn als je als je kan zeggen als bedrijf. Dat vroeg je net als agency. Ja, maar we hebben wel een view voorkant of we doen het wel uh, met een AI component. Hmm. Of we doen het wel uh, met een DXP uh, element. En als je kan zeggen we doen, we doen het complete landschap en je kan bij ons leren in de breedte, dan gaan mensen vanzelf is, als 50-jarige plus mag ik zeggen, je gaat op een gegeven moment funnelen en dan ga je iets doen waar je goed in bent of waar je lol in krijgt. Dus mensen gaan dan komen binnen, zien het hele landschap en dan zeggen, nou, ik vind eigenlijk dat headless deel heel gaaf. Of ik wil juist ik wil core wil ik proberen te, te optimaliseren. Dus laten ze maar binnenkomen op, we kunnen, je kan alles bij ons worden. En uiteindelijk gaan ze hopelijk iets doen waar ze waar een ze kracht hebben. En dat, dat, kan, dat kan een druppel core zijn of een druppel module of een druppel templating. En dat zou ik geweldig vinden als dat... Uh, of dat over 20 jaar nog zo is. Henk, ja, uh, doe je niet veel aan uh, uh, het uh, inhuren van mensen elders, hè, uit uh, Indonesië bijvoorbeeld, ja. of uh, dat soort dingen. Ja, absoluut. Ja. Ja, absoluut. Ja. Is dat de manier uh, om uh, dit, ja. uh, dit punt uh, te tackelen? niet <laughs> Persoonlijk vind ik, ja, ik vind dat lokale developers vind ik van hier... Uh, ja, vind ik ja, soms wat makkelijker om mee te werken. Um, maar goed, het outsourcen gebeurt gewoon heel veel op dit moment, ja absoluut. Ja. En dan hoef je dus niet uh, alleen maar sexy aan het te zijn, maar gewoon simpelweg nee, uh, te betalen. Ja, ja klopt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Is dat uh, ook een uh, oplossing uh, Martijn? Ja, nou ja, wij moeten heel, als iedereen heel creatief naar alle opties nagaan ja, uh, wat het beste is. En anders, uh, anders belemmer het je ontwikkeling en je groei. Ja. Uh, en, uh, ja, Zou dat... je meer klanten kunnen bedienen als je meer mensen had? Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. ja, dus het blemmertje groei al. Ja, absoluut. Ja. Ja. En uh, dus creatief uh, proberen interne scholing, uh, een soort van zij maar ook uh, ja, outsourcing, absoluut. Ja. Ja. Zijn er uh, schoolvoorbeelden van uh, academies of uh, samenwerkingen met uh, opleidingen waar je de naar kijkt en denkt: van nou ja, ja, dat is wel een goede manier om dit aan te pakken. Vanuit de gemeenschap hebben wij voorheen hebben we druppel training day gehad, of training days, wat echt een super succesvol was, dat echt busladingen, letterlijk busladingen vol studenten naar een plek werden ge gebracht om een curriculum te doorlopen geloof, van een dag of twee. Ja, dat is bijna, nou geloof niet. Um, dus vanuit de gemeenschap hebben we daar, denk ik dat de stichting daar een mooie rol heeft om op te pakken. Uh, vanuit bedrijven geldt hetzelfde. Ik denk, elk bedrijf wil graag spreken op een hbo of op een wo, om, om marketing te bedrijven en dan potentiële nieuwe medewerkers te werven of aan zich te binden. En ik denk dat dat dat is wel de manier om te doen op dit moment. Ja. Um, maar ja, je ziet zelfs dat derde of tweedejaars worden al aangeboden via recruiters. Uh, en ja, die markt is zo, ik durf te zeggen, verziekt. Uh, dat, het een, uh, dat, dat, dat is een uphill battle. Ja. Dit is, niet is de makkelijk. tijd van de autosleuteltjes, hè? Ja ja, ja, ja, ja, het is letterlijk. schoenenverkopers durf ik te beweren. We zijn een beetje bij het einde gekomen van deze sessie. Uh, nog even één afsluitende vraag. Uh, de, de toekomst, hè? we hebben nu 20 jaar erop achter terug. Hoe kijken jullie heel kort uh, uit naar de komende 20 jaar? Komt er nog een keer 20 jaar? Ja, ik sta over 40 jaar hier nog. Of over 20 40 jaar? Ja. Dat 20, jaar, 20 jaar gaan we dit nog een keer doen. Ja. Ja. Ja, absoluut. Als, als goed wil je vasthouden aan de aan basisprincipes en goed weer te reageren op de ontwikkelingen, ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, ja. Jij ook uh, optimistisch? Ja. ja, gaan we samen Gym, uh, 20, uh, nee. ja. de Droepeltjum 2041 organiseren? Moet kunnen. Goed, cool. okay. <laughs> ja. uh, hartelijk dank. Uh, dit was de eerste business talkshow van de Drupal Jam 2021. Er volgen nog een aantal talkshows uh, straks en morgen. Uh, terugkijken kan ook en straks praat ik met Jeffrey Bertoen, uh, Heine Deelstra over de toekomst van tech. Dank voor het kijken en luisteren en hopelijk tot straks.